Welkom op de wederik nummer 15 in Reewijk. Graag laat ik jullie wat highlights zien van deze heerlijke ruime hoekwoning gelegen centraal in Reewijk. De tweede verdieping van deze woning biedt een ruime zolderkamer, veel bergruimte en is te bereiken via een vaste trap. Op de eerste verdieping ziet u waar ik nu sta. Een ruime slaapkamer, waar er waren voorheen twee kamers, maar ze hebben dus van twee kamers hier een grote achterslaapkamer gemaakt. Verder biedt de woning een ruime voorslaapkamer en een complete badkamer met lichtbad, douche, vaste wastafel en tweede toilet. Deze woning is centraal gelegen in het Dreewijkse, vlak bij winkelcentrum Mierenakker en een snelweg de A12. Aan de voorzijde van de woning is gelegenheid voor parkeren op eigen terrein en ook nog een flink stuk tuin. Op de begane grond aangekomen is een dichte keuken aan de voorzijde en een ruime uitgebouwde woonkamer hier aan de achterkant. Door de ruime balkenlaag biedt het u, als u hem wat lichter zou maken, wellicht het idee dat u zich in een grachtenpand waant. Verder biedt de woning een ruime open haard zoals u kunt zien en door het zijraam vindt de woning genoeg licht nog binnen. Als ik doorloop naar de achterkamer, dan neem ik u graag mee naar de tuin, al alwaar u heerlijk... ...in de avondzon kunt genieten van uw diner. Tevens biedt deze woning nog een zijuitgang aan de poort... ...en een ruime stenen berging. Graag laat ik de woning compleet van binnen zien. Maak daarvoor een afspraak met kantoor 0182 590 900. Graag tot ziens.